Welkom beste kijkers bij dit interview van de, de veranderwijzing. Um, mijn naam is Joshua en samen met Melissa zal ik dit interview afnemen. En in deze reeks gaan we ons focussen op de stelling: weet wat hij eet. En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar dat doen we samen met onze gasten. En uh, onze gast van vandaag is hoogleraar diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht met een focus op onder andere veterinaire volksgezondheid. is Friese voorzitter van het OMTZ... en uh, voorzitter van uh, de deskundige groep Dierziekten, Arjan Stegeman. Uh, welkom, Arjan. Ik ben er graag. Nou, naar, naar aanleiding van uh, de verhandellezing is een uh, opiniestuk een in de Brabantse Dagblad geschreven door... Uh, Raja Geldag en uh, Funke Dingemans van Tilburg University. En uh, deze hele reeks van de verhandellezing gaat eigenlijk over de vraag... Um, weet wat hij eet? Um, ja, Aljan, denk je eigenlijk dat Nederlanders überhaupt wel weten wat ze eten? Weten ze wel waar hun voedsel vandaan komt of hoe dat geproduceerd wordt? Ja, ik denk dat daar geen generiek antwoord op te geven is. Uh, dat verwacht je misschien ook wel weer van de wetenschapper. Dus ik denk dat een bepaalde groep in Nederland heel goed bezig is met wat ze eten. Daar ook heel, uh, heel secuur op zijn. En dat afhankelijk van de focus die ze hebben, kan dat heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld veganistisch. of of mensen die heel graag weten waar hun eten vandaan komt, dus in, in, in de korte ketens denken. Maar ja, ik denk dat voor, uh, voor een hele grote groep in Nederland ook gewoon het, uh, het, ja, het eten komt van de Albert Heijn, of van de Jumbo, of waar je ook maar je boodschappen doet, uh, die er minder goed over nade nadenken, omdat nou ja, ze al genoeg aan hun hoofd hebben en dit geen, geen uh, primair focus van hun is. Ja, en, en ja, als dat dan voor, voor een groep mensen dan geen... primaire focus dan zou zijn, waarom is het dan zo essentieel dat... Uh, die hele voedselindustrie dan eigenlijk een beetje verduurzaamt? Ja, dat is toch uh, belangrijk, omdat we tot nu toe in een systeem gezeten hebben... Uh, wat, nou ja, wat heel erg prijsgedreven is en ook wel, wel, wel kwaliteit, maar... dat uh, een belangrijk deel van de, van de kosten zoals die in het voedselsysteem zitten... wat dan ja, externe kosten zitten eigenlijk niet in de prijs zitten, hè. bijvoorbeeld de prijs uh, rond milieuvervuiling, uh, de bijdrage van het voedselsysteem aan, aan de opwarming van de aarde. Dus uh, een aantal van dat soort externaliteiten die zitten niet in het, uh, in het systeem en omdat we als samenleving natuurlijk toch die problemen op willen lossen om daar volgende generaties niet mee op te zadelen, uh, zal daar toch wat aan gedaan moeten worden. Dus daarom is het toch belangrijk om er goed mee bezig te zijn. Dus eigenlijk geeft u aan dat het echt ligt aan de prijzen die niet goed ingecalculeerd zijn. Wie zou volgens u deze transitie dan voor elkaar moeten brengen? Ligt deze verantwoordelijkheid voornamelijk bij de overheid, bij de consumenten zelf of bij de ondernemingen? Ja, ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Hè? Dus het, het, ja, het zijn gewoon bepaalde elementen waar we nu... Uh, nu niets voor rekenen. Hè. Daar, voor, voor, andere, uh, voor andere zaken zie je dat natuurlijk ook langzaam... Uh, bij de industrie komen, bijvoorbeeld CO2-rechten die je ergens voor hebt. Uh, dat... Uh, uh, nou ja, in, bijvoorbeeld in de veehouderij waar ik dan met name in zit, daar heb je bijvoorbeeld nou ja, fosfaatrechten. Dus, dus, dus er, zijn, uh, er zijn gewoon methodes waarbij je kunt zeggen van ik probeer die, die externaliteiten, dus die effecten die ik heb op het milieu, op het klimaat, daar, daar probeer ik ook een, een prijs aan te hangen. En dat moet eigenlijk ingebracht uh, worden in, in, het, uh, in het systeem. Uh, we, zien, uh, we hebben in het systeem tot nu toe gezien dat de markt dat zelf niet oplost. Uh, dus daar zal de overheid toch een, een sturende rol in moeten spelen. Oké. Okay. En wat is daar dan precies de rol van uh, uh, voor de wetenschap? Is de wetenschap er voornamelijk om alles uh, te onderzoeken en echt te komen met, met dingen die werken voor ze uitgevoerd worden? Of is er ook een andere rol voor de wetenschap? Nou, de, de rol van de wetenschap is denk ik met name om die, uh, om, om, die verschillen te, om, om die verschillende componenten te objectiveren. Dus het feit, kijk, prijs konden we natuurlijk al goed uitrekenen. Uh, in, in, in mijn kant is het dan volgende. Uh, ja, diergezondheid en dierwelzijn in zo'n systeem uh, waar je, waar je zeg maar, de goede kwantitatieve maten voor wil aangeven. Maar hetzelfde kun je ook doen uh, voor de impact van bepaalde voersoorten op, uh, op de belasting van het milieu of op de belasting van het, uh, van het klimaat. Dus de wetenschap moet denk ik uh, met name proberen om goede objectieve parameters die nodig zijn uh, bij het maken van zo'n transitie, of de, die nodig zijn voor het goede beprijzen van dit soort, uh, van dit soort, dit soort externe kosten, om die, om die aan te dragen. En uiteindelijk kan de wetenschap denk ik ook helpen bij, uh, voor de overheid bij het maken van een afwegingsmodel. Want het lastige van, uh, van deze zaak is natuurlijk dat we allemaal te maken hebben met appels en peren. Hè. We weten heel goed uh, uh, vanuit onze portemonnee, onze bankrekening, ja, hoe we geld moeten waarderen. Omdat we dat één op één kunnen vertalen met iets anders wat we er dan wel of niet voor kunnen kopen als we het aan voedseluit uitgeven. Maar bijvoorbeeld uh, op het moment dat je uh, ook CO2 erin moet zetten. of, uh, of, of fosfaatbelasting van de grond. Of, of ammoniak. wat natuurlijk erg in het nieuws geweest is. Mm -hmm. dan zal er uh, op een gegeven moment dus een, ja, een afwegingskader moeten komen. waarbij je die verschillende appels en pieren. met elkaar toch kunt, toch kunt vergelijken. om tot een duurzame oplossing te komen. Oké. Okay. Je vertelde eerder ook al dat de overheid. een best wel grote rol dus heeft bij. Uh, ja. Het krijgen van die van die hogere prijzen, zodat het allemaal beter te doen is. In de politiek wordt ook vaak uh, dierenwelzijn besproken. Uh, gaan deze twee dingen samen met elkaar? In hoeverre is ja, de duurzaamheid van de voedselindustrie verbeteren? Uh, in hoeverre gaat dat samen met dierenwelzijn? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat geeft ook juist, dat geeft denk ik ook heel goed aan het, uh, het, ja, het lastige in zo'n afwegingskader om zaken t, uh, tegen elkaar uh, te beoordelen omdat om bijvoorbeeld, uh, uh, nou, als je bijvoorbeeld naar de, naar de kip kijkt, dan uh, op het moment dat je die uh, heel geconcentreerd in een schuur houdt, uh, dan kun je ze eigenlijk op de efficiëntste manier produceren. Dan heb je uh, het, ja, de, de, de laagste CO2-footprint en ook de, de laagste hoeveelheid voer en de hoogste economische opbrengst om uh, een kilo kippen, kippenvlees te produceren. Maar aan de andere kant willen we voor, voor het dierenwelzijn juist dat die beesten wat meer ruimte hebben en bijvoorbeeld ook een uitloop. Uh, uh, zouden hebben. Dus daar zit je eigenlijk al met een conflicterende, uh, conflicterende situatie en nou, op, de, op de ene manier moet je daar dus een afwegingskader hebben waarbij je de winst aan het dierenwelzijn kunt afwegen tegenover een hoger CO2 uh, footprint. En al met al zal het bijvoorbeeld aan de kant van, uh, van, de, van de dieren ertoe leiden als, als, je, als je de effect op diergezondheid en dierenwelzijn uh, ook go, goed in je systeem wil, wil hebben, dat het onvermijdelijk uh, in ieder geval op, op Europese en wereldschaal zal moeten leiden tot een, een verminderde consumptie van dierlijk eiwit. Eh, wil je het systeem duurzaam krijgen? Oké, okay, dus eigenlijk zegt u, als je het welzijn van de dieren in acht wil nemen, dan zou je dus gewoon echt omlaag moeten gaan met het, met het voedsel produceren voor de, voor de industrie. Ja, en ik denk dat dat voor meer, uh, uh, ja, voor meer redenen uh, gedaan is. Hè. Er zijn ook wel berekeningen geweest... Uh, door uh, bijvoorbeeld fazanten in, in, in Wageningen, dat uiteindelijk een, een duurzaam voedselsysteem uh, zou erop neerkomen. Dat, dat heeft toch wel steeds dieren in zich, hè, omdat ze een essentiële rol kunnen spelen bij het verwerken van restproducten van de humane voedselproductie. En ook bijvoorbeeld uh, uh, het eten van voedsel van, van marginale gronden, hè, die, die ongeschikt zijn voor het verbouwen van producten voor humane consumptie. En dan zou je, maar dan zou je op een systeem komen waar de consument nog uh, per dag 22 gram dierlijk eiwit uh, zou kunnen uh, consumeren. En ja, ik denk dat we nu ongeveer op het drievoudige zitten, dus dat zal inderdaad uh, strak terug moeten. En nou ja, ik, ik hoop vanuit uh, mijn, uh, mijn veld diergezondheid en dierenwelzijn ook gewoon dat dat echt wel gebeurt. Wat een beetje het nachtmerriescenario scenario wat er nu wat op ligt is dat de overheid daar niet regulerend in op gaat treden. En wat er dan gaat gebeuren is, uh, wij zitten nu voor die dieren in een systeem waar kostenefficiëntie eigenlijk sturend is voor wat er gebeurt. Dus, dus uh, ja, een boer probeert een liter melk zo goedkoop mogelijk te produceren, of een kilo varkensvlees of een kilo kip. En uh, in het, uh, het nachtmedicinario voor, voor de dieren zeg je van de overheid reguleert verder niets. Die zegt alleen uh, bijvoorbeeld we mogen geen soja meer importeren uit Brazilië of uit... Uh, uit, uit, uit, uit Azië, of uit, uit andere gebieden, en het moet allemaal met restproducten ge, gedaan worden, en uh, in, in zo'n scenario krijgt het dier dan niet alleen te maken met de kostefficiëntie waar die op moet produceren, maar ook nog eens keer met de grondstoffefficiëntie. En, en nu gaat het eigenlijk met de restproducten denk ik, nog best goed, hè? want bijvoorbeeld in de varkenshouderij worden die al best veel gebruikt. Maar op het moment dat, uh, dat het eigenlijk het enige is wat je nog mag gebruiken, zul je enorme druk krijgen op, uh, op de vraag of een enorme toename van de vraag naar nou, dat soort producten krijgen bij veehouderijen. Uh, nou, dat zal onmiskenbaar ook uh, gepaard gaan met dat de gemiddelde kwaliteit naar beneden gaat en dat uh, leidt dan weer in ieder geval vanuit mijn perspectief onvermijdelijk tot, uh, tot dierenwelzijns en diergezondheidsstoornis. Ja, en dan, dan, dan over uh, die, die, die, die, die, dat dierenwelzijn hebben, dat dieren gezondheid. Hè? Uh, we zien nu hebben natuurlijk, uh, met de coronapandemie, uh, is het natuurlijk een beetje uit de hand gelopen allemaal. En de mensen gaan het over hebben van ja, hoe zit dat nou in elkaar? En dan komen die uh, zoonoses, die, komen daar, die kwamen eruit voort um, Als we het dan daarover hebben, hoe moeten we dan eigenlijk die, die keten een beetje gaan, gaan inrichten, zeg maar, dat we dit kunnen vermijden? Um, is daar een bepaalde manier volgen om dit te voorkomen of ja, te beperken, om misschien beter te zeggen Ja, dat is ook een hele goede vraag en daar is ook uh, uh, ja, niet een eenduidig antwoord op, want het is eigenlijk net als het dierenwelzijn een lastig, uh, een lastig facet en dat, en dat komt omdat eigenlijk de meeste van dit soort nieuwe ziektekiemen, de corona is er daar ook een van, die komen eigenlijk uit een, een, een wildlife reservoir ergens, hè? bij de coronavirus is dat waarschijnlijk de, de, de horseshoe bed geweest, uh, dus de hoefijzer, vleermuis maar bijvoorbeeld, we weten, nu zitten we in Nederland bijvoorbeeld ook, ook uh, uh, ja, midden in een, een vogelgriep-episode bij, uh, bij, bij pluimvee en daar, daarvan zijn eigenlijk de wilde vogels, dus de wilde watervogels die ieder najaar naar Europa toe migreren, zijn eigenlijk het reservoir daarvan. En dat geeft ook de lastigheid daaraan, daaraan dat, dat in dat in debat men vaak zegt van, ja god, we moeten uh, die houderij moet kleinschaliger worden, mensen moeten allemaal uh, uitloop hebben die dieren van, vanwege uh, dierenwelzijn. Maar, uh, uh, vanuit deze optiek ben je dan eigenlijk ook het contact van, deze, van, van de dieren met, het, met de wildlife reservoirs aan het vergroten. Hè? En uh, is, ja, zou het dan vanuit dat perspectief ook best kunnen dat je juist de risico's aan het vergroten bent. Hè? De, uh, de, dit soort nieuwe virussen, dit soort nieuwe varianten die ontstaan eigenlijk met name in, in uh, Zuidoost-Azië. Is daar een beetje de kraamkamer van. Hè? China uh, komen veel van die virussen vandaan dat je daar nog een hele open systeem hebt. Hè? Je hebt daar nog veel... Uh, kleinschalige houderij, waar een, een, een boer... Ja, die heeft een paar varkens, die heeft wat eenden, die heeft... Uh, ja, wat kippen daar rondomheen lopen. Die hebben natuurlijk... open contact met allerlei dieren die daar... rondlopen. Dus daar krijg je makkelijk een... een vermenging van, uh, van ziektekiemen... Uh, mee. En vervolgens brengt men die producten... naar de, de levende dierenmarkt... Uh, waar ze dan verhandeld worden. Waar je nog eens een keer... een vermenging uh, krijgt. Dus... Vanuit, vanuit dat perspectief is er eigenlijk meer voor te zeggen dat je naar veel uh, hygiënischere systemen toe zou moeten, uh, in, plaats van, uh, nou, in plaats van weer naar een, een kleinschaligheid, wat natuurlijk ook een trend is uh, in de voedselproductie, uh, omdat men naar korte ketens wil, uh, weer meer regionale producten, al dat soort initiatieven zie je van de grond, uh, via de grond komen. Maar vanuit dit perspectief is het niet, in ieder geval voor mij niet één op één duidelijk dat dat nu de, voor dit de beste oplossing zou zijn. Ja, dat, dat is natuurlijk wel, wel heel interessant. En, wat natuurlijk dan ook een, een, een andere oplossing is... Hè, we, we hebben het nou gezien... Uh, is misschien... Um, als De mens eet natuurlijk heel veel vlees. Er is onderzoek naar na. We eten... Grofweg 200 gram en is in de stijgende lijn. Uh, ook uh, al dus het artikel wat geschreven is... in de Brabantse Dagblad. En um, een van onze... gasten in deze race is... Uh, Jaap Korteweg. En die is bekend van de vegetarische... slager. En door deze manier van alternatief vlees produceren, ja, dan maakt het minder gebruik van dieren in die zin zou je zeggen. Um, is het eigenlijk een, een, een goede ontwikkeling of is het misschien de oplossing voor het probleem waar we nu mee zitten? Ja, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En, uh, nou ja, je, je zegt de, de consumptie stijgt. Ik denk dat het in noordwest-Europa afvlakt of wellicht licht daalt. Uh, maar maar ja, met name op, op wereldschaal is het natuurlijk een uh, ja, ja, dat nog een enorm probleem en uitdaging om, om daar wat aan te doen. Hè? Omdat je in alle uh, opkomende economieën ziet dat zodra mensen meer geld krijgen te besteden, dat men meer dierlijk eiwit gaat, gaat consumeren. Dus als je daar de predictie van de Rabobank bijvoorbeeld voor ziet, dan, uh, uh, ja, dan mag je hopen dat men dat niet in productiesystemen gaat doen zoals wij dat, uh, dat hebben. Want dan zal de Wallet-Schip wel, wel keren. Dus die... Uh, die alternatieven, die moeten, uh, ja, die, die moeten er komen, maar ik denk dat het gewoon met alternatieven alleen niet zo, uh, niet zo is. Uh, kijk, het, het lastige van, uh, van, van voedsel is dat, kijk, als we er heel clean wetenschappelijk naar kijken, dan zou je kunnen zeggen van, well, ja god, het is een hoeveelheid eiwit, koolhydraten en vetten, en die moet je per jaar of per dag binnenkrijgen om, om te functioneren met de vitamines en mineralen erbij. Maar het is uh, ja, daarnaast ook ja, veel meer een... Een cultureel iets hè? dus het feit dat op het moment dat jij bezoek krijgt uh, ja dan ga je toch eens even lekker koken en, en uh, dus in, in in die zin is ook is er ook voor de voor de sociale wetenschappen denk ik een enorme rol in om na te denken van hoe in, in de Nederlandse setting maar ook, ook uh, in, in in andere culturen hoe krijg je nou zo'n veranderd voedselpatroon ook ja zodanig dat men het ook uh, nou ja, ook, ook sexy vindt en getuige vindt van, van, een, van een hoge status, hè? want die opkomst in die opkomende economie, dat doen mensen ook met name omdat je, eh, op het moment dat je daar kunt laten zien dat je vlees eh, aan je gasten voor kunt schuiven. daarmee laat je zien dat het je goed gaat. Dus, dus het hele imago eromheen eh, moet, moet, ja, zal ook gewoon eh, aandacht eh, moeten verdienen en het feit dat, dat, dat mensen als korte weg met de, met, met de vegetarische slagen, maar ook bijvoorbeeld eh, het feit dat, dat het wanneer is twee jaar geleden dat Beyond niet naar de beurs gaat en zo. Dus het, het feit dat het imago ervan, uh, nou ja, meer, meer sexy wordt en het en, en, en, uh, en, en meer status krijgt, daar zal ook sterk aan gewerkt moeten worden, naast, naast het, uh, uh, het op, de, op de markt brengen natuurlijk van goede alternatieven. Ja, ik ja. denk dat, uh, dat meneer uh, Jaap Kortweg hartstikke blij is natuurlijk om dit te horen, dat hij denkt dat dit natuurlijk een goede ontwikkeling is. Is het dan eigenlijk, als ik het zo zeg, of uh, als ik het zo hoor wat hij allemaal zegt en... Uh, ja, die, die cultuur, de verschillen en het, het, het geeft status, dat, dat vlees. Dan lijkt het toch heel simpel om uit te zeggen, als we nou met z'n allen over de hele wereld iets minder vlees zouden consumeren, zou dat ook al helpen? Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat, dat zou wel helpen, maar de vraag is van hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En dat is de uitdaging om, en, en, en dat, dat komt... Uh, uh, dus uh, ja, We zitten nu in de trein dat we na de Tweede Wereldoorlog, toen, toen uh, er enorme honger was, is er gezegd in Europa: we willen nooit meer honger. Dus vervolgens is de industriële revolutie op de agrarische sector geprojecteerd en wordt er nu overal enorm efficiënt geproduceerd, waardoor het heel weinig, uh, heel weinig kost. En omdat een hoop van de externe kosten richting milieu en klimaat niet in die kosten verdisconteerd uh, zitten, is het, is het zo goedkoop. Uh, op, op het moment dat dat, uh, dat zal veranderen, dus op het moment dat meer van die kosten in de producten zullen zitten. en, en alternatieven relatief goedkoop worden, dan zal het ook, uh, ja, dan, dan zal het ook gewoon makkelijker, uh, makkelijker, te, uh, ja, makkelijker ver, verwezenlijkt worden. En het is voor mij uh, ook, want ja, met, met, je kunt dan zeggen van jij, jij, jij uh, jouw onderzoek is gerelateerd aan de agrarische sector. Dus, maar voor, voor veehouders is het ook niet per se slecht. Hè? Kijk, veehouders zitten nu helemaal achteraan in de, in de, in de, in de, in de waardeketen. Die eh, ontvangen relatief heel weinig voor hun producten. Hè. Heel veel blijft gewoon in de, in de middensegmenten hangen. Op het moment dat, dat producten wat duurder zouden worden en zij ook gewoon wat meer rendement op hun producten krijgen, dan zouden zij er per saldo ook gewoon echt nog wel beter vanaf kunnen, eh, kunnen komen. Terwijl zij minder produceren, maar eh, er gewoon een betere opbrengst voor hebben. Oké. Okay. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, is gewoon dat de prijzen omhoog zouden moeten gaan. En dat de visie van de consument zou moeten veranderen. Ja, tenminste, ik denk zelf dat het al zeer, zeer zou helpen. Ik, ik, kijk, we zitten in een, in, een, in, een, uh, in een kapitalistisch systeem. En ik denk ook niet dat we daar makkelijk van af gaan. Maar we zouden wel naar een systeem moeten komen dat ook de, de externe kosten die we nu niet in de producten hebben zitten. Dat we die op de ene manier in de producten kunnen beprijzen. Wil je daar, uh, wil je daar uitkomen. En dan krijg je uiteindelijk wel een... Uh, wel een mechanisme om daar wat aan te doen. En daar moet iedereen dan zijn rol in pakken. Hè. De overheid moet een rol pakken om te kijken dat die kosten er toch inkomen en dat dat op een verre manier gebeurt. Hè. Want als wij het hier in Nederland wel doen, maar in de rest van Europa doet het niet, dan krijg je natuurlijk met de open grenzen bereik je uh, nog niks. En, en, en met, de, met de handelsverdragen naar Nederland is dat natuurlijk nog weer ingewikkelder. Dat maakt het, uh, dat maakt het systeem ook, ook ingewikkeld. En, uh, en, en supermarkten en zo, die moeten daar natuurlijk ook wel een rol in pakken. Hè? Dus, dus, uh, omdat in feite alternatieven dan ook echt uh, relatief goedkoop zouden moeten worden ten opzichte van vlees. Want ik heb daar ook wel eens de indruk dat. Uh, maar ja, ja, jullie zitten op een, uh, op een economische faculteit. Ik, uh, ik, heb, ik heb nooit één les economie in mijn leven gehad. Die. Uh, en dat in feite de beprijzing van dat soort alternatieven ook meer gericht is op het feit wat de doelgroep die men daar nu bij denkt uh, bereid is te betalen dan, uh, dan de werkelijke kosten die aan die producten hangen. Dus aan die kant ligt er ook bij de retail uh, denk ik wel een verantwoordelijkheid om dat, uh, om dat te doen. Maar uit, uit, uiteindelijk denk ik in het systeem waarin wij nu werken zal via een beprijzingsmechanisme, uh, ja, wat, wat we dan fair pricing noemen, althans zo noemen we dat in Utrecht zal gewoon... Een, ja, zal het systeem eigenlijk... Op, op moeten, opgelost moeten worden. Omdat dat nu eenmaal... Het, het, het, uh, ja, het overwegend... toch maar in het kapitalistische systeem is... waar waarlangs, waarlangs we werken. Dus daar zal ook dit... langs opgelost moeten worden. Ja. Denkt u denk dat deze... stap binnen tien jaar te maken valt? Ja, dat vind, ja, dat, dat, dat, dat vind ik... dat vind ik moeilijk... Uh, moeilijk te, voors, te voorspellen. Ik denk wel dat we over tien jaar een hele eind... verder zijn. Hè, omdat er nu... Uh, ja, nu, nu toch wel strakker over nagedacht worden in, in Europa, waar natuurlijk eh, nou, de Green Deal afgekondigd is. Ook eh, vanuit onderzoek natuurlijk in Nieuwe Horizon Europe eh, veel aandacht voor, dit soort, eh, voor dit, dit soort zaken is. Dus ik denk dat, dat, dat er eh, nou ja, over tien jaar wel heel veel, stappen, heel veel stappen gemaakt zijn. Ik denk nog niet dat we dan zo ver zijn dat we het hele voedselpatroon veranderd he, hebben. Kijk, da, daar gaat toch echt ja, een generatie of meer over, overheen. Eh. Oké. Okay. Ja, nou, ik, ik, denk, ik zie dat het al mijn tijd is. Uh, dus uh, ja, Arjan, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor, uh, voor het interview. Hartstikke bedankt voor het beantwoorden van de vragen en van de inzichten. Uh, ja, ik, ik denk dat ik ook al namens Melissa mag spreken. Uh, als ik zeg dat het hartstikke interessant was en dat we er ook al wat van geleerd hebben. Um, ja, en laten we hopen dat dat hetzelfde ook natuurlijk geldt voor alle kijkers die thuis meekeken. Ook bedankt. En uh, nou, wellicht tot een volgende uh, aflevering of tot een volgende uh, fysieke editie van de brandlezing. Dat hoop ik ook. Ik hoop dat er toch weer fysieke uh, lezingen komen. Want uiteindelijk uh, zijn we als mensen natuurlijk sociale weten, wezens. En we vormen ons nu wel op tot schermwezens. Maar uiteindelijk hoop, hoop ik toch dat er gewoon de echte interactie weer terug gaat komen. Ja, dat zou inderdaad hartstikke mooi zijn. Ayal, hartstikke bedankt en, uh, de, fijn, en de kijkers ook hartstikke bedankt voor het kijken. Graag gedaan.